De Vital Cream is een anti antiverouderingscreme die ook nog eens de celvernieuwing bevordert. Deze crème maakt de huid glad, soepel en stralend jong. Roos- en malva-extract zorgt voor zachtheid en comfort. De huid ondergaat met deze crème een ware transformatie. De huid ziet er jonger en steviger uit.